Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een programma programmeren dat de kleur van voorwerpen kan herkennen met behulp van de webcam. En vervolgens op basis daarvan zelf beslissingen kan nemen. In de vorige missies heb je ontdekt dat slimme computerprogramma's kunstmatige intelligentie gebruiken om een voorspelling te kunnen doen. En zo zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Daarnaast heb je ontdekt dat je best veel met vaak onzichtbare kunstmatige intelligentie te maken hebt in je dagelijks leven. Ook zag je dat het programma leert van voorbeelden. In de voorbeelden leerde de robotkeeper van de penalties. Hoe meer penalties jij schoot, hoe meer data de keeper verzamelde en hoe beter hij werd in het stoppen van jouw penalties. De chatbot leerde niet echt. Maar je ontdekte wel dat je als programmeur hem slimmer kunt maken door de code uit te breiden met de tekst, de voorbeelden die mensen intypen. Alleen het op deze manier trainen kost behoorlijk veel tijd. Antwoorden op alle mogelijke vragen door de chatbot bedenken, honderden penalties nemen. Om dit proces sneller te laten gaan, zou je het programma ook vooraf een hele berg voorbeelden kunnen geven, zodat het daar zelf van kan leren. In deze missie geef ik het AI bijvoorbeeld een hele berg foto's van blauwe, rode en groene voorwerpen. Het AI bekijkt al deze foto's volgens een bepaald stappenplan. Zo'n stappenplan noem je een algoritme. Aan ieder voorbeeld hangt het programma een label. Wanneer je nu een nieuwe foto aan het programma laat zien, vergelijkt het deze foto met alle voorbeelden. En kan vervolgens zelf bepalen welke kleur er op de foto staat. Laten we eens naar een leuk voorbeeld van kunstmatige intelligentie kijken. We gaan een spelletje spelen. Op de Engelse site Quickdraw kun je een tekenspelletje spelen dat werkt met kunstmatige intelligentie. Je krijgt steeds zes opdrachten om binnen 20 seconden iets te tekenen. Het slimme computerprogramma bekijkt wat jij tekent en het AI vergelijkt dat supersnel met meer dan 50 miljoen tekeningen die andere mensen eerder hebben gemaakt. Vervolgens doet het programma een voorspelling van wat jij aan het tekenen bent. Probeer het maar eens. Zet deze video even op pauze en navigeer in Chrome naar quickdraw.withgoogle.com. Klik op Let's Draw en speel het spel. Wanneer je klaar bent met spelen, druk je weer op Play. Succes! Kon het AI jouw tekeningen herkennen? Knap toch? Dit programma kan op basis van maar een paar lijnen best wel goed voorspellen wat jij aan het tekenen bent. De dataset is in dit geval dus een berg van meer dan 50 miljoen tekeningen. Meer dan 50 miljoen voorbeeldtekeningen om jouw tekening mee te vergelijken. Om te ontdekken hoe dit precies werkt, ga je een slimme chameleon programmeren. Deze chameleon neemt waar welke kleur voorwerp jij voor de webcam houdt en voorspelt met behulp van kunstmatige intelligentie de kleur van dat voorwerp. Vervolgens neemt het op basis van die voorspelling de kleur van het voorwerp aan. Navigeer in Chrome naar cognimates.me. De eerste stap om het slimme programma te coderen is het trainen van het AI. Ik ga een heleboel voorbeeldafbeeldingen van verschillende kleuren in het algoritme stoppen. Daarnaast vertel ik het algoritme welke kenmerken ieder plaatje heeft. Het algoritme klassificeert alle voorbeelden en plakt er labels op. Alle bekeken en gelabelde voorbeelden samen noem je een model. Dit model kan ik in mijn code aanroepen om het programma kunstmatige intelligentie te geven. Kijk maar even mee. Het trainen van het model hoef je namelijk niet zelf te doen. Ik maak gebruik van een algoritme om afbeeldingen te analyseren. Train Vision. Allereerst geef ik mijn project een naam. Het algoritme dat Cognimates gebruikt staat op de website van Clarify. Ik heb daarom een speciale code nodig. Deze code is de sleutel waarmee je verbinding kunt maken met de website. Zo'n sleutel, om toegang te krijgen tot een gedeelte van een site, noem je een API. Een Application Programming Interface. Je kunt zo dadelijk mijn sleutel gebruiken in jouw slimme programma. Dan de kenmerken. Rood. Blauw. En groen. Nu stop ik in ieder kenmerk een hele berg voorbeelden. En klik ik op Train Model. Het algoritme bekijkt alle voorbeelden en plakt er een label op. Klaar. Eens even testen. Een plaatje uploaden. En op Predict, Voorspellen, klikken. Ja, het klopt. Mijn algoritme is behoorlijk zeker dat dit een groen plaatje is. Het model is klaar om te gebruiken in mijn slimme programma.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 Je ziet dat er wat sprites en een achtergrond klaarstaan. De code. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt. Zet de video aan. En wacht twee seconden. Nu jij. Dan de API-sleutel. Kopieer de sleutel uit het tekstbestand in de gedownloade map. Plak het hier in dit blokje. Maak dan met deze API-sleutel verbinding met het model Chameleon. Maak een foto. Zet de video uit en zeg wat je ziet in de foto. Mijn slimme programma maakt nu een foto. Stopt die foto vervolgens in het algoritme. Het algoritme analyseert aan de hand van het model de foto en doet een voorspelling welke kleur deze foto heeft. Nu jij. Nu het slimme programma nog een beslissing laten nemen. Daarvoor gebruik ik een speciale conditie. Een als-dan vergelijking. Als het beeld het label rood heeft, dan verandert hij naar rood. Nu jij. Kopiëren voor de andere labels. En de code aanpassen. Nu jij. Nu testen. Zoek een rood, blauw en groen voorwerp. Hou ze één voor één voor de webcam en klik steeds op de groene vlag. In deze missie heb je ontdekt hoe je een algoritme traint met behulp van een dataset. Vervolgens heb je een slim programma gecodeerd dat met behulp van kunstmatige intelligentie de kleur van een voorwerp voor de webcam kan bepalen en op basis daarvan de chameleon een ander uiterlijk kan geven. In de volgende missie ga je een slimme assistent programmeren die emoties kan herkennen. Leuk dat je hebt meegedaan en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie!